Ik stuur nog even een kleine video na waarom ik heb, uh, ondertussen staat de gids een, een goede week of twee, uh, denk ik live, en ik heb met verschillende van jullie, en naar aanleiding van het downloaden, ook een kennismakingsgesprek gehad om, uh, om eventueel te gaan samenwerken of om deel te nemen aan Better Prospecting. En, um, een paar van jullie hadden aangegeven van, kijk, uh, wij hebben op zich wel goede gesprekken nu, maar uh, om de een of andere reden loopt het toch nog niet helemaal zoals dat we uh, hadden gehoopt uh, dat het ging. Natuurlijk, mijn natuurlijke interesse, uh, zegt dan van, oké, okay, vertel eens, wat, wat doen jullie dan vandaag? Hè? Hoe ziet die pitch er precies uit? En dan hoor je heel snel dat veel mensen toch nog rechtstreeks in hun product of hun dienst gaan duiken. En dat er wel, dat klanten ja, vooral op zoek zijn naar, what's in it for me? nu um, wat ik dus deze video vandaag voor maak is om jullie uh, even mee te geven hoe dat je eigenlijk van een uh, transactioneel product of een dienst dat je levert hoe dat je die kunt gaan doorvertalen naar iets dat de waarde creëert voor de klanten, iets dat hun problemen oplost, iets dat hun noden uh, inlost um, want dat is uiteindelijk wat een klant verkoopt en een klant koopt buiten voor de transactioneel product, zoals moeren, bouten uh, enzovoort um, want daar zijn Levertermijn en prijzen belangrijk, kopen de meeste klanten voor waarde. Dat kan zijn omdat jij een bepaald businessprobleem gaat oplossen. Maar het kan even goed zijn, ik heb hier bijvoorbeeld een, een leverancier of een importeur van wijnen openstaan. Het kan even goed zijn dat jij zegt van uh, weet je, uh, wij gaan restaurants gaan benaderen en wij gaan eigenlijk verschillende pairings gaan voorstellen met dingen die vandaag op het menu staan. We gaan samen met hen mee gaan nadenken over de toekomstgerichte menu's. En we gaan hen daar uit onze selectie een x aantal wijnen uit voorstellen. Om maar even uh, een, een, een kader mee te geven. Dus zoals ik al zei, uh, hoofdcase voor vandaag is om jullie uh, een beetje die doorvertaalslag uh, mee te geven. En vandaar ik ga beginnen met het framework, what it is, what it does, uh, what it means and which problem. Dat zijn de, de vier stappen uh, waar je eigenlijk over het product kunt gaan nadenken. En ik ga dat even demonstreren aan de hand van een case, want dat gaat de, de, de context veel makkelijker of veel duidelijker maken. Nu, um, ik ga even beginnen uh, met uh, het verhaal van Benny. Benny is een agency-owner en die kwam naar mij en zei van Ah, Adam, wat is dan hetzelfde soort gesprek als dat ik met die mensen heb gehad naar de aanleiding eh, van deze video. Ik zei van, en hoe ziet dat er nu uit? Wat doet je nu eigenlijk? Ah ja, zegt hij, dus ik heb een agency en doe uh, SEO, dus dat wil zeggen je website online vindbaar maken. Ik doe advertising, dus dat wil zeggen dat ik u van boven op Google zet, betaalt weliswaar en op verschillende social media kanalen laat verschijnen met een bepaalde pitch. En ik doe e marketing. Zeg, oké, okay, dus dat is wat het is. Ik zeg, en wat doet dat dan? Ah ja, dat zorgt ervoor dat meer klanten uh, gaan binnenkomen, dat er meer omzet wordt gegenereerd, enzovoort, enzovoort. Ik zeg, nou, kijk, ja, um, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar uh, dat, dat zegt iedereen. elke agency zegt dat hele specifieke ding. Ik zeg ja, wat betekent dat nu? Wat dat je doet? Of, stel dat je inderdaad meer omzet kunt gaan genereren, wat, wat is de volgende stap? Ik ga ja, ja, ja, er is eigenlijk niet meer om te vertellen en ik zeg tegen hem, oké, okay, laten we even die discussie van de positionering aan de kant schuiven laten we het eens heel even hebben over jouw bestaande klant of jouw ex-klanten wat is dat voornamelijk? A, ah, is van, ik heb eigenlijk heel goede relaties, we hadden er juist over ramen um, we hebben heel veel uh, goede relaties of veel goede projecten gedaan voor installateurs en uh, producenten van ramen en deuren bijvoorbeeld, de mensen die dan een showroom hebben waar dat we eigenlijk mee naar binnen kunnen gaan komen en waar dat we eigenlijk echt heel veel waarde kunnen gaan creëren want die closen één bezoeker op de twee dus hoe meer bezoekers dat ze hebben, hoe beter dat, dat verhaal is. zeg, fantastisch, Penny, dat is het, hè, man. Ik zeg, als je nu gewoon die ene value proposition... Ik zeg niet dat je daar getrouwd moet zijn, hè, vooral duidelijkheid. Uh, je kunt perfect zeggen, van ik ga uh, per maand één doelgroep en één value proposition doen en ik ga daar naar prospecteren. Je kunt de maand daarop een andere value proposition doen, een andere doelgroep. Je kunt zelf dezelfde doelgroep doen met een andere value proposition, dus gewoon een andere invalshoek op dezelfde doelgroep toepassen. En je kunt eigenlijk op die manier meerdere problemen van eerder en dezelfde of van verschillende doelgroepen gaan oplossen. goed, dat is heel handig voor de salesplanning, maar dat is nu niet de scope van vandaag. Nu goed, er um, zegt dus de ene, maar kijk als we nu uh, die mensen zouden gaan benaderen. Ik zeg, je hebt de historische data. Ja, ja, ja, zegt hem. Zeg, hoe kun je nu voor die mensen waarde creëren? Ik heb maar juist gezegd dat zij heel goed kunnen closen op... Eén van de twee bezoekers, dus op 50% van alle bezoekers op de showroom, daar kunnen we iets mee doen. Dat als je dan even buiten de scope van het prospectiegesprek zelf kunt gaan en zeggen van kijk, uh, beste uh, eigenaar van uh, showroom X uh, of uh, producent of whatever, um, je hebt vandaag 20 bezoekers per dag, je konverteert daar ongeveer één op de twee van, uh, dat is heel goed. Stelt u nu voor dat ik dat aantal bezoekers van 20 naar 30 of zelfs naar 40 per dag zou kunnen laten stijgen. ben je dan bereid om dat wat te vertalen? Ah, ja, zo had er nog niet over nagedacht. Dan ben ik zeg, ja, dan zet je je doel aan het aligneren met met je klanten en daar creëert je waard. Want dat is iets wat als zij heel graag willen, waar ze zelf eigenlijk niet de tijd of de moeite of de kennis voor hebben om mensen voor te kunnen aantrekken. En je zou dat perfect kunnen doen. En dan zegt van, ja, eigenlijk is dat niet zo'n soort idee. Hij uh, pakt dan een telefoon en ik zeg van, ja, bel nu al uw oude klanten even terug op en steek dan nu eens op die manier in dat je daarmee bezig bent. En ik kan u vertellen, hij heeft er vijf gebeld, en vier zeiden van, ah, Benny, kijk hoe dat we nog iets horen. Kom zeker eens langs, want daar wilden we graag meer over weten. En er zei er één van, ah, belt mij na het eten even terug. Eh, maar ook dat is uiteindelijk een klant geworden. Nu bij koude prospectie, en dat wil ik daar even wel bij eh, of mee inschuiven, eh, is er wel één heel belangrijk elementje dat ik niet mag vergeten mee te geven. Eh, dat is eh, zeker bij het koude prospecteren, als mensen u nog niet kennen. En eh, wat je aan klassiek gaan doen, is je gaat name dus Ze gaan zeggen van je u een intro, een permission-based opening, En je zegt van kijk, ik hoor van heel veel eh, andere eigenaren van eh, meubelzaken of van ramen en deurzaken bij wijze van spreken, dat eens de eerste bezoekers bij hun op de vloer zijn, dat ze gemiddeld één op de twee van die bezoekers kunnen gaan converteren. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk voor hen om een consistente stroom van bezoekers te hebben op de zaak. Ja. Oké, okay, ja, dat klopt. Uh, wel, kijk, wat dat wij doen is, wij hebben al met uh, concurrent A, B en C gewerkt bij wijze van spreken, uh, en waar hebben wij eigenlijk voor gezorgd dat we van 20 bezoekers per dag naar 40 bezoekers zijn geëvalueerd wat dat eigenlijk al een heel schone metric is voor de size van hun onderneming voilà. en wat is er nu belangrijk voordat je naar de kill gaat zal ik dan maar even zeggen is dat je hem ook meegeeft van kijk en dat was nu voor deze case heel goed te doen omdat we die achtergronddata hadden dan konden we zeggen van kijk um, wij weten we zijn zo overtuigd van ons eigen kunnen dat we zelf een deel van onze eigen Fee, gewoon performance based maken. Dat wil zeggen dat je ons wel een bepaalde basisfee gaat betalen maar dat we eigenlijk uh, boven die fee dat we eigenlijk gewoon de prijs per extra bezoeker gaan leveren of nemen. Uh, en daar zijn heel veel mensen, die gaan die oren al recht staan van oh, performance based, iemand die uh, blijkbaar wel committed genoeg is, of zeker genoeg is van zijn of haar aanbod, waar we iets mee kunnen doen. Om maar even te zeggen, de Benny heeft tegenwoordig heel veel meetings. Nu goed, ik denk dat we daar op zich wel kunnen afsluiten. Ik hoop dat dat een beetje helpt met hoe kunnen we eigenlijk wat wij doen gaan doorvertalen naar een oplossing of een probleem van de klant. En ik hoop dat jullie daar uiteraard iets mee gaan doen. Nu goed, wat moet ik zeker nog meegeven. Als jij vandaag zelf nog struggelt met dat prospecteren of hebt nog een bepaalde uitdaging, laat het mij dan gerust weten. Ga naar nimium.be of www.nimium.be, klik op contact. En normaal gezien gaat je een boekingkalender zien verschijnen waar je een slot mee kunt boeken in mijn agenda. Dat is vrijblijvend. En daarnaast wil ik jullie ook graag nog even op de hoogte brengen. Ik weet niet wanneer jullie dit gaan lezen uit of gaan zien uiteraard, maar wij doen eigenlijk doorheen het jaar meerdere cohorten van Better Prospecting sessies. Wat dat eigenlijk sessies zijn waar we jou samen met vijf andere ondernemers of B2B-verkopers eigenlijk in een groep gaan samenbrengen om eigenlijk te gaan werken aan die prospectieskills om te werken aan de pitch, aan het verhaal dat we gaan verkopen, allee, de, de mindset de, de scripts, alles wat er eigenlijk bij hoort zowel van cold calling als qua cold emailing dus als je daar interesse toe hebt ook diezelfde uh, hetzelfde formulier op nimium.be via de contact uh, en zet gewoon bij de message even bij dat de het een intake is voor een van de better prospecting sessies, we hebben jou er heel graag bij en we hebben heel regelmatig nieuwe Cohorten die opstarten. Dus als we jou daar ergens mee kunnen doen, dan kan je eigenlijk samen en in een groep samen bij gaan leren over het prospecteren. Ik wil zeggen, heel veel succes voor, uh, voor de rest en uh, als er nog vragen zijn, jullie weten mij te vinden. Bye!